Berlin, Monarch Airlines, Alitalia en Small Planet Airlines. Allemaal voorbeelden van vliegtuigmaatschappijen die helaas in financieel zwaar weer verkeren of van zijn gegaan de afgelopen jaren. Wat gebeurt er als je een claim hebt lopen tegen een vliegtuigmaatschappij en deze vraagt uitstel van betaling aan? Of nog erger, faillissement. Wij leggen het uit. Wanneer een vliegtuigmaatschappij in financiële problemen verkeert en haar betalingsverplichting niet kan nakomen, heeft dit gevolgen voor het hele claimproces. Wanneer er uitstel van betaling is aangevraagd en verleend door de rechter, hoeft de vliegtuigmaatschappij voorlopig geen openstaande rekeningen te betalen en krijgt ze de tijd om de situatie op te lossen. Lukt dit niet, dan moet de vliegtuigmaatschappij alsnog faillissement aanvragen. En wat houdt dit precies in als u een claim heeft ingediend bij EU-claim? Een vliegtuigmaatschappij heeft veel schuldeisers naast passagiers, zoals banken, leveranciers, verzekeraars, maar soms ook de overheid. Vergoedingen voor vertragingen of annuleringen staan doorgaans niet bovenaan op de lijst met schuldeisers. Het is in zo'n situatie dan ook lastig te voorspellen of passagiers nog gecompenseerd gaan worden of niet. En daarom worden alle lopende claims die nog niet bij de rechter liggen on gezet totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst van de vliegtuigmaatschappij. Wanneer een claim al wel bij de rechtbank ligt, wordt er afhankelijk van de situatie bepaald wat de vervolgstappen moeten zijn. Wanneer een vliegtuigmaatschappij uitstel van betaling aanvraagt, is de kans klein dat de vergoeding alsnog betaald gaat worden. Uiteraard doen wij onze uiterste best uw vergoeding nog steeds veilig te stellen, geheel op basis van ook no Cure no Gaat de vliegtuigmaatschappij helemaal failliet, dan ontvang je helaas geen vergoeding meer. Maar u hoeft ons ook niks te betalen. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie, laat dan een bericht achter in uw online dossier of stuur ons een mail.